De call of we dat insourcen of juist outsourcen. Dus insourcen is een flexibele schil in huis halen van experts. Outsourcen mm -hmm. is het echt buiten de banken neerleggen. En die zin hebben we eigenlijk een hybride model. Strakke, hele strak geregisseerde cel met mensen die die kerncompetenties in huis hebben. Kijken welke yeah. flexibele schil we in huis nodig hebben om bepaalde efforts of een bepaalde ontwikkelslagen te doen. Uh, uh, uh, en ja, wat zijn werkzaamheden die we beter buiten kunnen doen, omdat ze of niet tot een kerncompetentie horen, of omdat er zo verschrikkelijk veel ontwikkelingen op zitten, dat we het überhaupt buiten moeten doen, omdat het onmogelijk is om dat van binnen te halen. Hallo, ik ben Louise Doorn, founder en CEO van Hello Maas, marketing as a service. Welkom bij deze Hello Masters podcast, powered by Hello Maas en Frank Watching. Hello Maas is hiring. Vind je mensen en marketing leuk? Ben je tech curious? Heb je zin in een early stage startup? Bouw dan samen met ons aan de future of work in marketing. Hallo en wederom een echte Hello Master vandaag uh, in, uh, in de studio, in de virtuele studio bij Hello Maas. Vandaag praten we met Dorcas Koenen, de Chief Marketing Officer bij Rabobank. Welkom Dorcas. Welkom, dankjewel. Leuk dat je er bent. Je bent echt een, een doorgewinterde marketeer. Uh, nu inmiddels uh, ruim vijf jaar Chief Marketing Officer uh, of Executive Vice President bij Rabobank. Uh, je bent 25 jaar geleden gestart bij het ministerie van Algemene Zaken. Uh, en vanuit daar ben je naar het bedrijfsleven doorgestapt uh, uh, in allerlei verschillende marketingrollen. Progressief uh, steeds, uh, steeds meer senior. Uh, bij uh, Libertel uh, de overstap gemaakt dat nu natuurlijk Vodafone Ziggo is. Uh, we hadden trouwens uh, twee weken geleden de andere Hello Master, de chief commercial officer, Marcel de Groot van Vodafone Ziggo bij Hello Maas. Ja. Um, en uh, vanuit daar uh, ben je de energiesector uh, ook ingestapt. Hè? Je bent bij Ascent zeven uh, jaar uh, CMO geweest. Dus uh, ja, een mooie progressieve marketingcarrière in de energie en de bankaire sector. Waarom heb je voor die, uh, deze sectoren gekozen? Ja, dat is een mooie vraag. Uh, Ministerie van Algemene Zaken, als overigens de Rijksvoorlichtingsdienst. Dat vind ik altijd nog wel leuk om ah. te zeggen. Ik ben mijn carrière eigenlijk begonnen als uh, nou, maar even woordvoerder. Uh, ja. En ja, vervolgens uh, eigenlijk een beetje in de dienstensector terechtkomen En ik vind dat marketing mm -hmm. van diensten, service marketing, dat is toch wel een aparte stil. En ik vind het eigenlijk leuk mm -hmm. om uh, intussen te kunnen zeggen dat ik alle, ja, ik zou maar zeggen, relevante dienstverlenende sectoren als marketing gezien heb, hè, telecommunicatie, energie en uh, financiële ja. dienstverlening, in de breedte al eerder mm -hmm. in Fortis en nu dus uh, bij Rabobank Ja, hartstikke leuk. Hé, hey, en waarom uh, doe je wat je doet? Wat is jouw passie? Wat drijft jouw uh, day-to-day? Nou, ik doe wat ik doe en ik doe inderdaad al 25 jaar marketing, omdat ik dat vak gewoon heel erg leuk vind. En omdat ik uh, toch ook een beetje de persoonlijke missie mm -hmm. heb om uh, marketing in de organisaties te positioneren op het juiste niveau. Als een uh, integrale bedrijfsfunctie die eigenlijk sturing geeft aan uh, de manier waarop uh, de organisatie markt en business inzichten vertaalt in nieuwe waardeproposities. Uh, en dat is ook wel een beetje mijn eigen persoonlijke, nou ja, zou mm je -hmm. kunnen zeggen, kruistocht. Uh, en dat is één van de redenen waarom ik dit nog steeds doe, omdat ik er mm -hmm. ook echt denk dat, het, uh, dat de meest reële en ook uh, de beste rol is voor, uh, voor marketing in organisaties. En daarin ben ik niet, niet nieuw of zo, dat is in 1970 volgens mij al een keer opgeschreven door Philip Koppler. Dat is een beetje natuurlijk onze, onze aller-marketinggroep, yeah. de principles of marketing. En uh, ja, ik vind het gewoon leuk om te kijken of het me lukt in mijn loopbaan om uh, die principles of marketing in de top yeah. praktijk uh, te kunnen uitvoeren. Ja, super. Nou, daar wil ik later ook wat uh, dieper op induiken, want uh, inderdaad toen wij uh, uh, natuurlijk onze carrière uh, startten toen was marketing nog echt heel iets anders dan ja. nu. Uh, dus ik ben ook heel benieuwd hoe jij, zeg maar, door die transitie in het marketinglandschap uh, jezelf uh, uh, jij hebt gegroeid en natuurlijk ook je teams. Maar daar gaan we straks even op doorpakken. Ja. Um, wat ik heel leuk vond in de voorbereiding van, uh, van onze opname... is dat ik uh, las dat jij een enorme fietstocht hebt gemaakt... van Nederland naar Italië ja. uh, deze zomer. Um, vertel eens eventjes, wat, uh, wat heeft het je gebracht, die fietstocht? Nou, dat was een leuke vraag. Het was een solo fietstocht. Hè. Ik heb het alleen gedaan. Het was uh, bijna 2300 kilometer. Ja. Dus even een toeristische route naar, uh, naar Rome. Uh, dat heeft me eigenlijk drie dingen gebracht... Uh, ja. Toch ook weer een groot stuk optimisme. Het is heel leuk om uh, doelen te stellen en daar aan te komen. Dat is denk ik vanuit marketingoptiek ook iedere keer uh, belangrijk om uh, te brengen in organisaties optimisme. Um, een stukje zelfrelativeren. Ja. Uh, dat is ook wel eens uh, goed op zijn tijd om toch eens een keer ook wat uh, kritisch naar jezelf te kijken. En ook jezelf uh, op momentjes eens tegen te komen. En te kijken hoe ga je daarmee om. Hoe verwerk je echt tegenslag als je er helemaal alleen voor staat. Mm -hmm. En uh, toch ook wel liefde voor het vak. Het is eigenlijk heel leuk om... Uh, op uh, weg naar Rome, allerlei kleine en grote trickers tegen te komen die uh, mij iets zeiden over: verdomme, dat is eigenlijk ook een marketingding. En daar zou ik uh, vanuit marketingperspectief een leuk verhaal over kunnen schrijven. Dat ben ik overigens ook aan het doen. Uh, ik werk momenteel aan een klein boekje. Dat ja. heet Bergen Liegen Niet. En dat gaat eigenlijk over ja, de management- en marketinglessen die ik tegenkwam uh, ja, op een solofietstocht door de Alpen, door Luwieten, de, de Apennijnen en uiteindelijk ook uh, Toscane ja, super zeg. En dat was een, een echte fiets, hè? geen e-bike? Nee, nee, nee, het was geen e-bike. Wel, een van de voorspellingen die ik doe aan een van de toch is dat de e-bike is van mij betreft een van de innovaties van dit decennium. Maar ik uh, ben gewoon op uh, manuele spierkrachten ja. naar Rome gereden. Ja, ja oké, okay, top. Hey, en uh, heb je toen, toen je uit die toch kwam, hè, misschien ook een tipje in het sluif wat je in je boek adresseert, uh, heb je iets anders aangepakt toen je weer terugkwam uh, bij Rabobank na je fietstocht. Ja. Uh, wat je, als je die fiets nog niet had gedaan, niet had uh, ja, opgepakt. Zeker, zeker. Met name door, uh, Louise, dat denk ik wel leuk om te zeggen met veel minder te vertrekken dan je oorspronkelijk zou doen. En dat geldt natuurlijk ook voor heel veel uh, ambities, projecten, ja. programma's die je met te veel die je met te veel aspecten vollaat voordat je eigenlijk vertrekt, waardoor het bereiken van het doel steeds moeilijker wordt. Dus ik ben sinds ik terug ben uit Rome veel keener op wat uh, mm -hmm. echt nodig om uh, in dit project of uh, in deze markt ons doel te bereiken. En wat is eigenlijk allemaal overbodige ballast die we voor whatever reason meenemen, maar niet, uh, die niet ons niet gaan helpen om uh, het doel te halen. En dat is iets wat je op een fiets van Rome enorm uh, goed leert. Ik vertel wel eens uh, aan mijn marketeers dat ik uh, van de 24 dagen, ik denk zo'n 15 dagen, op het bed al mijn spullen heb uitgestald en iedere keer weer gekeken van ja. Wat heb ik nou eigenlijk echt niet nodig? En uh, drie keer ben ik langs een DHL-punt uh, ja. gereden om extra spullen terug naar huis te sturen. Omdat die toch uiteindelijk gewoon niet noodzakelijk doen ja. om uh, het doel te halen. En uh, nou, in managementtermen termen heet dat dan scope creep. Hè, dingen die je alsmaar erbij laat. Uh, omdat er toevallig toch iemand vertrekt uh, ja. met een project. En uh, ja, daar ben ik wel heel keen op geworden om uh, dat soort dingen juist uh, weg te houden. Om ervoor te zorgen dat iemand zijn doel ook kan bereiken en niet... Uh, Wordt volgeladen met allemaal overbodige ballast, die je uh, of afleidt of te veel kruim kost, waardoor uh, ja, het project vertraagt of uiteindelijk misschien nooit zijn eind gaat halen. Ja, ja helder, helder. Ik uh, wil wat uh, dieper ingaan op uh, de rol van marketing binnen jullie uh, organisatie, ja. en zoals we even op strategisch oogpunt kijken. Uh, hè, we hebben met meer uh, marketeers bij financiële organisaties ook in uh, Hello Masters uh, gezeten, onder ronde van uh, Triodos Bank bijvoorbeeld. Nou, ik heb zelf als uh, marketing executive van JP Morgan in uh, New York gewerkt en uh, heel erg gekeken van wat is de marketingfunctie uh, uh, daarbinnen, binnen. De rol van uh, nou ja, PR, maar ook uh, hey, creditcards bijvoorbeeld een heel groot ding, retail banking, maar ook uh, uh, natuurlijk uh, institutional en investment banking. Dat is natuurlijk een heel breed portfolio wat daar uh, neer wordt gezet. En, en ja, marketing speelt eigenlijk een hele... Andere rol uh, afhankelijk van uh, ja of je met wholesale of met retail te maken hebt. Kun je iets meer vertellen over hoe jouw functie, zeg maar, verankerd is, bijvoorbeeld in de boord en in de, in de top van de organisatie? Ja, dat is altijd een mooie vraag, natuurlijk. Hè. Marketeers, toch blijkbaar, leiden aan een kalimierencomplex dat ze onvoldoende vertegenwoordigd zouden zijn in de boardroom. Uh, mijn eigen mijn, mijn yes. ervaring is altijd zodra, zodra marketeers in staat zijn om intern de relevante taal te praten hè? en dus ook met name de verbinding te maken met uh, financiële impact en ook echt daadwerkelijke bewegingen in de P&L. Dan is een plek in de boardroom of op senior executive niveau eigenlijk helemaal geen issue. Als uh, CMO ben ik lid van het management team voor ja, Nederland, perfect. dus uh, de grote retailbank voor uh, particuliere bedrijven en ook uh, voor private banking. Mm -hmm. Dus binnen Rabo is dat denk ik goed verankerd. Mm -hmm. um, en ik zie marketing binnen Rabo eigenlijk als een integrale bedrijfsfunctie. Uh, die eigenlijk uh, ja, klant, markt en business inzichten op de meest effectieve en efficiënte manier moet verbinden. Om op die relevante momenten voor de bank en het klant, mm -hmm. en eigenlijk ook steeds meer voor de maatschappij, de juiste waarde te creëren. Ik denk dat dat wel een van de grote dingen is die we uh, binnen Rabobank specifiek anders doen, op grote schaal dan uh, veel andere uh, grote organisaties, dat we zowel klantbelang, uh, het bankbelang natuurlijk, hè, want uiteindelijk uh, doen we het ook om ervoor te zorgen dat Rabo duurzaam kan blijven bestaan. En ook het belang van de maatschappij meewegen in dat wat we mm -hmm. doen. En daarbij, en dat heb ik op andere plekken ook gezegd, vind ik er een groot verschil. Uh, er komen, hè, de marketeers zijn van oudsher getraind om te kijken naar klantbehoeften. Dus dat is wat een klant eigenlijk zelf wil en kijken ja, mm -hmm. of je die behoeften zo goed mogelijk kan invullen. En ik vind dat het steeds belangrijker wordt voor marketeers mm -hmm. om ook te kunnen kijken naar klantbelang. Het klantbelang is niet noodzakelijkerwijs zijn of haar behoefte op de korte termijn. Dus dat is uh, hoe je marketing binnen Rabobank aanstelt. Ja. Steeds meer te kijken naar het klantbelang, omdat het klantbelang ook specifiek zorgt voor de verankering uh, uh, met de maatschappelijke uh, context waarin we als Rabobank binnen, Rabobank, binnen Rabobank binnen Nederland in dit geval specifiek leven. En daar hebben we natuurlijk als coöperatieve bank ook een groot hart voor. Ja, heel goed. Ja, ja, nee, dat klinkt heel logisch. En opereert jouw afdeling of jouw team eigenlijk als een soort van competentiecentrum over al die verschillende afdelingen heen? Of heb je ook marketeers in de bepaalde uh, specifieke segmenten? Dus bijvoorbeeld een heel marketingteam alleen binnen private banking of, uh, ja. of binnen retail. Kun je iets, iets vertellen over? Ja, nee, natuurlijk. Uh, ja, je organizing principle. Uh, ja, en, uh, yeah. Nee, organizing principle is dat wij cross-functionele afdelingen zijn. Dus wij... Um, uh, wij, wij stellen eigenlijk onze expertise beschikbaar aan de, in dit geval bij onsheid dat de tribes, he, dus de producten of de klantkolommen, in dit geval tribes of ja. segmenten, waarbij we er vanuit marketing op letten dat de manier waarop marketing bedreven wordt, dat dat door de hele bank, the way of working, dat dat door de hele bank hetzelfde is, en dat het de hele door de hele bank dat ook vanuit een integrale uh, functie wordt bekeken, he, dat het bedrijfsfunctie perspectief, het leidende perspectief is. Um, in totaal zijn er iets van 11 of 12 teams uh, die uh, verspreid door de hele bank, zeg maar, uh, mm -hmm. uh, um, Dus een, En die zijn een functionele verankering hebben in de, zoals ik maar even noem, uh, wat men vaak al zegt, in de business. Ik vind ook marketing is ook business, maar laat het even gezegd zijn. 11 um, ja. uh, uh, of 12 in ja. de business verankerd zijn. En die teams die zijn verdeeld in een segmentteam particulieren, waar ook private banking bij hoort. En een segmentteam bedrijven, waardoor ik ervoor zorg dat niet alleen het product of de diensten als dominant is, maar dat ook altijd het, het doelgroepdenken daarin verankerd is. En uh, die twee grote segmentteams, zeg maar, waar die andere teams eronder zitten, die worden, worden ondersteund door een uh, development- en expertfunctie, uh, die eigenlijk drie dingen doet. Uh, die bouwt continu door aan de Digital Marketing Foundation, inclusief de verankering met data, AI enzovoort. Zodat de mm -hmm. infrastructuur die we daar gebruiken, dat die echt mm -hmm. op -notch is. Die zorgen voor de verbinding met corporate communicatie. Het gaat ja. om activatie van het merk. En belangrijk, uh, denk ik, een van de unieke dingen die mm -hmm. wij als Rabobank hebben, en daar ben ik wel heel trots op ook, is daar zit onze eigen Rabobank Marketing Academy. Dus we hebben een eigen opleidingsinstituut intern, waarmee wij onze eigen marketeers, maar ook bijvoorbeeld mm -hmm. managers, en uh, binnenkort waarschijnlijk ook mensen binnen operations, gaan trainen in het, uh, in het hebben van uh, marketingcompetenties. Omdat mijn geloof wel is, daarom mm -hmm. zijn wij als chapter marketing ook cross georganiseerd. Dat Marketingbedrijven is geen uh, mandaat ja. van alleen de afdeling marketing. Uh, eigenlijk zou de hele organisatie aan marketing moeten doen. En moet de afdeling marketing, of in dit geval heet dat los de chapter marketing, moet dat regisseren. En ja, ik heb dus eigenlijk nog ergens wel een ambitie om uh, uh, van iedereen in de Rabobank een beetje een marketeer te maken. En vandaar ook uh, onze eigen academy, waarin wij, nou, ik denk toch al duizend man of zo binnen de Rabobank hebben getraind. En ik denk dat we aan het eind van 2020 misschien nog op zes of 7.000 duizend zitten. Ja, wauw. En interessant ook wat je aanstipt over uh, crossfunctioneel functioneel werken. Want je ziet natuurlijk dat de rol van marketing ook ja, in sommige organisaties heel breed ingezet gaat worden. Hè? Waarbij bijvoorbeeld ook front-end developer zelfs in marketingafdelingen werkt. Nou. Nou, natuurlijk ook de product, innovatie. Dat zijn natuurlijk echt van die raakvlakken. Uh, veel met marketing. Hoe, uh, hoe kijk jij daarnaar? Hoe heb jij dat georganiseerd? Uh, nou, ik, ik, innovatie daarvan zeg ik altijd. Daar moeten marketeers bij betrokken te zijn. Betrokken zijn maar dat hoeft niet, wat mij betreft. Een een onderdeel van marketing te zijn, omdat ik denk dat marketing toch ook uh, dagdagelijks heel veel toegevoegde waarde kan leveren, kan leveren in het uh, ja, optimaliseren van klantervaringen. Uh, dus ik vind het altijd leuk als marketeers wel betrokken zijn bij innovaties, maar ik denk dat het wat effectiever is om echt innovatie een beetje losser te zetten van de dagdagelijkse operatie. Dus daarmee hebben we in die zin iets van een noem maar even functionele verbinding, of in ieder geval inhoudelijke verbinding. Um, mm -hmm. En die tweede vraag was innovatie en. Um, een product. Ja, en uh, uh, verder is het denk ik het dat. oh ja, UX, front-end developers. Ja. Binnen de Ramak hebben we een hele design ja. discipline in huis. Met hele goede mensen. Uh, en marketing en design ja, trekken eigenlijk altijd op als broer en zus. als het gaat om het creëren van UX en CX, inclusief front-end. Uh, Frontend front front verbeteringen of aanpassingen of projecten of wat dan ook. Um, en ook daar vind ik het belangrijk, ja. zoiets is niet het exclusieve domein van marketing, maar marketing moet daar ja, een eigen stukje inspiratie aan kunnen geven. Uh, en, en zo werken we zoveel ja, mogelijk. Dus ik, ik probeer ja. alle dingen die echt met het dagelijkse runnen van de business te maken hebben en het dagelijks veranderen van de business, om die zoveel mogelijk uh, binnen die kostfunctionele functionele afdeling ook laten plaatsvinden, en dingen die echt nieuw zijn en aan de randen om daar op een hele coöperatieve manier hè, ja. aan samen te werken. Ja, helder. Ja, past natuurlijk ook heel goed in jullie uh, uh, origine, je genen, zeg maar, als een, een coöperatieve organisatie. Uh, dat is mooi om te horen. En hoeveel mensen werken er precies in de marketingfunctie uh, nu? Ja, ik zou zeggen op groeps, in de groepsorganisatie, dus zeg maar op landelijk niveau iets van 100. Uh, die zoveel mogelijk in ja. verbinding staan met ja, afdelingen als bijvoorbeeld design, maar ook met de, uh, de teams die uh, ook uh, lokaal nog aan uh, communicatie een stukje makkelijker doen. Ja. Maar noem maar even groepsorganisatie. Maar. Ja, oké, ja, oké. Okay, okay. um, ja, er is sowieso ontzettend veel gaande hè, in, de, in de financiële wereld. Uh, ik ben eventjes heel benieuwd ik wat, wat grotere thema's die nu spelen. Um, gewoon eens eventjes jouw feedback horen als marketeer, vooral wat het betekent voor je merk en, en in de relatie tot jullie klanten en, en ook de groei van de organisatie. Ja. Nou, je stipte net al aan dat, uh, dat duurzaamheid natuurlijk een, uh, en, en ook je, ja, de rol die or organisaties daarin nemen om, uh, om, om dat ook uh, te verbeteren. Mm -hmm. uh, hè, dan heb ik het over CO2-uitstoot, duurzame gebouwen, bijvoorbeeld als, als, als, als thema's. Um, maar bijvoorbeeld ook um, nou ja, de hele snelle overgang van, uh, nou ja, van banking bij kantoren... ...nu naar uh, alles online en vooral ook mobile only. Mm -hmm. um, anderzijds heb je natuurlijk ook gewoon heel veel volle, economische volatiliteit... ...en uh, ja, ook wel wat angst, um, hè, de groei van, uh, van inflatie natuurlijk nu... Uh, nou ja, dan heb je ook nogal crypto en, uh, en de manier waarop je als bank dat wel of niet zeg maar, in je ecosysteem wil gaan faciliteren. Dus ik noem even een aantal hele grote uh, thema's. Ja. Om je even gewoon de, ja, ik ben even benieuwd van welk thema uh, haak jij heel erg op aan of welk thema speelt heel erg bij jullie? En willen jullie daar ook een, uh, ja, echt een, een duidelijk beeld uh, of, een, of een duidelijk uh, uh, ja, thema kiezen om je daar verder mee te associëren en te ontwikkelen? Ja, grote vraag. Grote thema's, ook. brede horizon. Maar het eerste pak ik even in op, ja. op crypto's. Eh, ondanks hebben we ook een persbericht eh, gedaan samen met het Niebuurt, volgens mij, opgenomen. Ook door de telegraaf. Het maakt me heel erg zorgen over crypto's. En om te pennen mm -hmm. van crypto's bij jongeren. Omdat crypto's, ja, dat heeft eigenlijk niks met finance te maken. Hè. Dat is gewoon een vorm van speculatie. Dat deden we in 1672 met tulpenbollen. En tegenwoordig doen we dat in een digitale manier. Maak me er zorgen over, omdat het, eh, ik eh, het als uh, grote pakken heel belangrijk vind dat er een... Goede vorm van financiële educatie plaatsvindt, met name ook voor jongeren, zodat zij zelf in staat zijn om naar de toekomst toe ook te zorgen voor een financieel gezond leven. En uh, ja, ik noem maar even de kick-and-rush-handel uh, uh, in crypto's, die hoort er, wat mij betreft, niet bij. Het gaat veel meer om uh, inzicht en overzicht in je geldzaken, leren sparen. Als je kan sparen, uiteindelijk natuurlijk ook uh, beleggen en het liefst. Uh, op een zo duurzaam mogelijke manier ik bedoel ik niet zozeer uh, en milieuvriendelijk, maar wat mij betreft ook uh, duurzaam in de tijd. En crypto's, uh, ja, daar maak ik me echt, echt daar maakt me veel zorgen over. Ook omdat het uh, ja, erop lijkt dat je heel makkelijk uh, rijk kan worden. En uh, ja, dat is nou eenmaal niet zo. Geld is niet gratis. En, uh, en, en, en, en, en ja, vermogen opbouwen vereist uh, een bepaalde vorm van vaardigheid en ook discipline. En die wordt met crypto's denk ik onvoldoende goed onder de aandacht gebracht. Daarbij vind ik dat crypto spelers veel ruimte krijgen om, om, om mensen te benaderen waarbij een normale ik noem maar even, financiële dienstverleners onder stevige regulering staan. Dat is overigens begrijpelijk dat dat zo is. Maar ik denk ook dat de overheid en toezichthouders zich ook veel meer bezig zouden moeten houden met crypto. Omdat daarin denk ik heel veel financiële drama's plaatsvinden. Mensen die met schulden uitstappen. En ja. Voor hun leven lang toch onvoldoende goed kunnen meedraaien in de samenleving en een financieel gezond leven kunnen opbouwen. Dus daar maak ik me heel veel zorgen over. Niet van niks dat we daar dus ook een onderzoek naar gedaan hebben. We zullen zien. Mag ik even op reageren, Dorkas? Want <coughs> ik heb uh, nog, nog veel contact ook in de US, omdat ik natuurlijk daar zelf ook in de financiële sector heb gewerkt. En, en ook binnen de blockchain en crypto space. Nou. Maar als je toch kijkt naar de returns hè, ja. van, uh, stel je bent in 2017 ingestapt met een paar bitcoin, dan heb je al zo'n beetje een rendement van 1600%. Ja. Uh, dus er zijn heel veel mensen die <coughs> gewoon zeggen van, joh, ik pak 5% van mijn net worth. En ik, en ik gooi dat in. Dat het dat is de best performing asset class de afgelopen vier jaar geweest. Ja. Um, dus ik begrijp wel een beetje waar jij op doelt. wat betreft de volatiliteit met jonge mensen. die dan het meer als een casino zien. Maar er is natuurlijk ook wel een andere groep mensen. En vooral uh, zie ik het nu bij extra high net worth individuals: uh, private offices, die echt zeggen: van dit is nu een onderdeel van mijn investment hedge. Ook omdat je ziet dat de beurs heel volatiel is. En uh, uh, ja, inflatie creept op. Er is natuurlijk enorm veel uh, quantitative easing geweest de afgelopen anderhalf jaar. Um, als je het zeg maar vanuit die lens bekijkt, zie je dan ook een ruimte ervoor voor jullie om daar een rol in te spelen? Of zeg je van nee, dat is echt een hele andere uh, tak van sport en, en daar, daar blijven wij toch liever weg? Ja, nee? ik vind het jammer dat het al asset class genoemd wordt. Want uh, ik heb lang bij een belegger gewerkt, Robbeco, en een asset class hoort onderliggende waarde te hebben. Bij bitcoin en alle andere varianten zit geen onderliggende waarde onder. Hmm. Dus uh, ja, ik heb daar als, uh, nou, ik zal mezelf geen bankier noemen, maar in ieder geval vanuit marketingperspectief. Werkend voor een bank heb ik daar echt wel heel, heel, heel veel moeite mee. Uh, dat een high network individual zoiets yeah. doet, ja, I don't care, want ze hebben meer dan genoeg geld. Dus verliezen ze wat. Who worries, hè? daar zit geen worry in. En dat mensen dat doen, dat vind ik prima. Maar uh, we hebben gewoon uh, ja. 3 miljoen particuliere huishoudens in Nederland. Die hebben gewoon een genuld inkomen. Uh, okay. Voor die mensen is het gewoon, uh, is het jammer dat het... Een, dat het een optie lijkt voor uh, hit-en-run rendement, wat het uh, in heel veel gevallen gewoon niet is. En al zou het zijn, dan is er geen enkele, zoals altijd met elk rendement, maar in ieder geval daar überhaupt geen garantie dat dat in de toekomst ook echt iets, uh, echt iets gaat zijn. Dus ik heb daar heel veel moeite mee. Mm -hmm. um, uh, ik vind het echt speculatie. En als je een deel van je vermogen wil gebruiken om te speculeren, ja. moet je dat zeker doen. Maar voor mensen die uh, ja. een, een, een modaal of twee keer modaal inkomen hebben is uh, het aanleren van speculatief gedrag gewoon, denk ik, niet, uh, uiteindelijk niet in hun belang. Misschien wel hun behoefte, dan komt hij weer, maar ik denk niet in hun belang. En zonder nou daar een beetje patronerend over te komen, denk ik dat er ook genoeg uh, mm -hmm. zijn, zijn die, daar wat, uh, die daar wat van vinden. Dat is weer iets wat er vaak gebeurt, trickle-down strategy. Dus mensen op, uh, met gemiddelde inkomens, die spiegeren zich aan wat de grootte der aarde doen. Dat de grootte der aarde mm. flinke aandelenpakketten ook 5% in crypto stoppen. Ja, dat snap ik heel goed. Want uh, die kunnen ook speculeren, maar dat is niet gedrag wat we moeten projecteren op de gemiddelde nederlander Ja, helder, helder. En als we kijken naar de andere grote thema's die we net eventjes uh, op tafel legden. Hè? Bijvoorbeeld uh, nou ja, de rol van, uh, van, van de organisatie in het... Uh, uh, ...verbeteren van, uh, van duurzaamheid. Mm -hmm. uh, hebben ja. jullie daar ook een bepaald programma op? Of uh, hebben jullie daar een bepaalde positie in die je vanuit je merk uh, wilt uitdragen? Ja, ik denk dat wij van oudsher de meest... Uh, ...van oudsher überhaupt veel... Uh, uh, ...veel verbinding hebben met enorme even, maatschappelijke impact die we maken als bank. Uh, ja. Dat kan op het gebied van duurzaamheid ja. zijn, maar ik vind duurzaamheid in die zin ook... een wellicht nog een te beperkt thema. Duurzaamheid is één van de thema's. Ja, daar zetten we volop in uh, als het gaat om duurzaam wonen. Uh, daarin hebben wij afgelopen jaar uh, waanzinnig veel geïnvesteerd, omdat wij het voor ons wij het belangrijk vinden vanuit het belang van de klant, maar in het belang van de bank om het woningbestand in Nederland te verduurzamen. En daarmee ook als bank zelf een enorme slinger te geven aan de energietransitie die we natuurlijk moeten, die we, die we natuurlijk moeten doen. Okay. Uh, wij zijn ook vol bezig met duurzaamheid als het gaat om voedsel, ik van voed en het verduurzamen van de voedselketen. We hebben onder leiding van Barbara Baarsma de Rabobank Carbon Bank die... Uh, we om co 2 footprints over voedselketens en misschien nog wel veel verder straks ook op een goede manier te compenseren. En wij zetten vol in ook op allerlei duurzame vormen van ondernemen, omdat het natuurlijk goed is in het kader van duurzaamheid. Maar ook omdat we weten dat de meest winstgevende businessmodellen naar de toekomst toe, de businessmodellen zijn die leunen op, op een stuk duurzaamheid. Omdat we zien dat dat ja, veel appetite heeft in de samenleving en dat er met name ook heel veel druk is vanuit stakeholders om, uh, om die transitie te maken het nu. Het akkoord van Parijs is, of uh, ja, allerlei aspecten die daar spelen. Dus um, ik vind duurzaamheid een te beperkt thema, maar het maken van een positieve, het leveren van een positieve bijdrage aan de maatschappelijke ontwikkeling van in dit geval Nederland, is wel iets wat wij als coöperatieve bank heel graag doen. Uh, daarvoor hebben we eigenlijk vijf thema's die we continu laten terugkomen. Het financieel gezond leven, en vandaar dat ik net uh -huh. even aansloeg op dat crypto-verhaal, uh -huh. waarbij we proberen om. Parts in de ja. huishoudens in Nederland te leren om naar de toekomst toe uh, beter te worden in het opbouwen van individueel vermogen. Dat zijn Amerikanen bijvoorbeeld heel gewend, ja. maar Nederlanders wat minder. Want die waren voorheen natuurlijk gewoon inwoner van een, ja, een welvaartsstaat, waarbij de overheid voor alles zorgde. Het tweede thema is duurzaam woon, ja. Dat heb ik net enkel Het Derde thema is de energietransitie. Uh, dat heeft niet alleen met wonen te maken, maar ja. ook met allerlei andere aspecten. elektrificatie, bijvoorbeeld van. Ook uh, uh, uh, uh, uh, grote floten van auto's, mobiliteit, vrachtwagens, bestelbusjes enzovoorts. Duurzaam ondernemen en als laatste uh, banking for food, wat we natuurlijk eigenlijk uh, wereldwijd uh, doen. Hoe bouw jij een topmarketing team? Alles in-house met alleen eigen medewerkers? Veel uitbesteden aan agencies? Of vaste freelancers uit je eigen netwerk op nieuwe projecten?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 Van grote verzekeraars tot snelgroeiende start-ups, topbedrijven werken al met het Flexteam van Hello Maas. Ga naar hellomaas.com slash flexteam en maak jouw marketingteam snel en slim tot een topteam. Ja, ja, interessant. Ja, want hoe, hoe doen jullie dat? Eh, want jullie zijn natuurlijk van origine een coöperatieve organisatie met een ledenstructuur, als ik het goed herinner. Oh. Um, dat kan je natuurlijk ook heel mooi als concept gebruiken binnen het, het onderzoeken binnen je doelgroep. Uh, hoe, doen jullie, hoe sta je in verbinding met je doelgroep? En hoe, ja, ko hoe kom je achter wat de vraag achter de vraag is? Nou, van origine zijn we, wat je zegt, we zijn al, al dan 125 jaar een coöperatieve banken zijn van een coöperatie wordt steeds moderner, hè? Dus je ziet uh, allerlei andere banken ja. zich nu ook in één keer als coöperatie positioneren, maar wij doen dat al, al wij zijn dat al meer dan honderd jaar en die is een authentieke claim die heel goed past bij Rabobank. Daar zitten natuurlijk een bepaalde ja. governance-achtige aspecten aan, hè? Dus dat laat ik even buiten beschouwing, maar leden zijn de facto de baas van onze banken, dus niet aandeelhouders. En leden kunnen ook besluiten over ja. Ja, het toekennen van coöperatief dividend aan allerlei aspecten in de samenleving en daarmee. Ben je als, bank, als klant van een bank als Rabobank, dus een totaal an ben je anders bezig met financiële diensten dan als klant van ING en ABN Amro, waar jouw rendement uiteindelijk naar de aandeelhouders gaat? Of in ABN Amro's geval in ieder geval ook naar de staat, maar dus niet naar maatschappelijke initiatieven zoals wij in ieder geval een deel, uh, deel doen. Dus dat is het lidmaatschapsaspect en wat we eigenlijk steeds meer gaan doen. En daarom zijn we ook een, anderhalf jaar geleden ook echt begonnen met een. Een campagne die als payoff geeft de coöperatieve Rabobank, is dat wij steeds meer eigenlijk leden willen faciliteren bij het maken van maatschappelijke impact uh, in hun omgeving. Want okay. Eigenlijk dat klanten steeds vaker dingen willen hebben die goed zijn voor hunzelf, maar ook goed zijn voor de wereld heen. Okay. Die verbinding proberen we als Rabobank okay. steeds meer te maken. Hè. De collectiviteit ook als doel, uh, als doel neer te zetten. Zonder dat het niet meteen heel ver weg is, of heel groot. Maar het kan dus ook heel dichtbij ja. zijn. En nou, de eerste lood aan de tak is daar de clubsupportcampagne die we natuurlijk hebben gedaan, waarbij mensen, verenigingen, stichtingen, sportverenigingen, wat dan ook, in hun omgeving kunnen nomineren om, uh, om uh, een stukje financiële bijdrage te krijgen van Rabobank, Waarbij we ook proberen om mm -hmm. de verenigingen zelf ook nog een stukje sterker te maken. Dus niet alleen de check langs te brengen, maar ook uh, de vereniging zelf wat uh, sterker te maken en, en een betere staat om zichzelf uh, voorzienend naar de toekomst toe in zijn bestaan te voorzien. Omdat we ook weten dat verenigingen heel belangrijk zijn, weer in de samenleving, de Nederlandse samenleving, collectief stuk, collectief stuk daarbinnen. Dus ik denk dat de coöperatieve Rabobank en de tijdsgeest, dat die ook weer echt op een mooie manier bij elkaar komen. En dat we daar eigenlijk ook volop inzetten, met name door onze leden, maar ook onze klanten de mogelijkheid te bieden om ook lid te worden. En als je lid bent van Rabobank, ja, dan kun je ook ja, meebesluiten en meedoen om de impact van de Rabobank in je omgeving zelf te vergroten. Ja, helder, helder. Mooi. Um, kun je iets uh, dieper ingaan op het verschil tussen jullie uh, marktbewerking in het B2B-segment versus het uh, B2C-segment? Ja, ik, ik, ik, B2C is natuurlijk, ik zou bijna zeggen, het begint steeds meer op elkaar te lijken. Omdat uh, uh, uh, het B2B-segment, en dan pak ik even, ik moet even met name het MKB-segment, wat in Nederland 700.000 klanten voor ons zijn. Dat is natuurlijk een hele grote groep. Uh, en de, de manier van marktbewerking begint steeds meer op elkaar te lijken. Inhoud is natuurlijk totaal anders. Hè. Dus de way of working is, uh, is, is, is vergelijkbaar. Maar de inhoud wat erin is, de programmering van alle activiteiten, is wezenlijk anders. Ja, als je dan naar high-end B2B gaat, institutional marketing. Ja, daar, uh, daar, worden natuurlijk andere, uh, da, daar gaat het natuurlijk anders. Hè. Daar is bijvoorbeeld de innovatieve kracht van onze bank een veel belangrijker onderdeel. Het feit dat je door de hele waardeketen... Partners aan elkaar kan knopen. Uh, maar dat, ik zou dat meer, dat meer bedrijfsstrategie dan, dan marketing. Voor zover ik kan overzien, vanuit mijn rol binnen Rito NL binnen Rita Nederland. Ja. ja, is het voor zowel bedrijven als particulieren steeds meer vergelijkbaar. Hè, waarbij we ook bij bedrijven proberen te acteren vanuit klantbelang, niet alleen vanuit klantbehoeften. En continu de verbinding ja. proberen te maken tussen het belang van in dit geval de ondernemer en de omgeving om me heen. En dat geldt ook voor de particuliere klant. Ja, helder, helder. En natuurlijk een groot onderdeel binnen efficiënte marketingorganisatie is natuurlijk het inzetten van tools, data, waardoor je dus bijvoorbeeld ook hyper gepersonaliseerd at scale kan communiceren. Nou, jullie, als ik het goed heb gelezen in de research, sturen meer dan 350 miljoen berichten naar consumenten per jaar. Dus hoe organiseren jullie die één-op-één marketing? En welke KPIs staan daar centraal? De halverhouding. De allerbelangrijkste KPI, en dat zorgt het algoritme zelf voor dat dat doet, is natuurlijk relevantie. En als het niet relevant ja. is, dan zijn die 350 miljoen berichten worden, worden gepresenteerd als spam, of uh, in dit geval als je het ook nog verkeerd doet, bijna zelfs als phishing. Dus we doen. De uh, 350 miljoen berichten zijn eigenlijk verspreid over een tal van digitale kanalen, zoals e-mail, maar bijvoorbeeld ook de website, uh, en natuurlijk woesjes, dus berichten in onze app, die 2,5 miljoen. ...keer per dag wordt bezocht op dit moment en meer dan 100 miljoen unieke bezoekers of zo per jaar heeft het. dat gehad. Dat zijn hele grote getallen. Uh, en daaromheen zit eigenlijk een digitale marketing foundation... ...waar wij heel erg sturen op het, um, uh, op het zoveel mogelijk klare bestaan van, ja, ik noem het altijd maar offers... Uh, ...die wij één op één kunnen uitserveren op het moment dat klanten op basis van dataprofielen... ...die we natuurlijk vooral in generieke zin doen, hè, dat is niet allemaal één op één, maar in generieke zin... Op basis van voorspelmodellen en data, zien van nou, deze groep klanten die is wellicht geholpen met dit bericht. En even voor de goede orde: dat zijn niet altijd commerciële berichten. Van die 350 miljoen is meer dan de helft, ik denk zelfs wel twee derde, zijn het de zogenaamde serviceberichten. Uh, om klanten ja. te helpen om nou ja, makkelijke zaken te doen met ons of om hen te wijzen op iets wat, uh, uh, wat, het, wat het bedienen van de app makkelijker maakt of wat dan ook. Um, ja. en dat is omdat ik het belangrijk vind dat uh, wij in een continue dialoog uh, met onze klant zijn. Hè. Dat heet dan een mooie consultietermen conversational banking. Hè. Nou, daar zijn allerlei ah, ja, daar dat denk ik, wat mij betreft veel toekomstige ontwikkelingen op, op, op te zien zijn. Dus het is niet zoals, ik noem maar even de oude digitale marketing het pushen van zoveel mogelijk berichten naar je eigen, naar je eigen base. Daar krijgen we natuurlijk ook makkelijk diepap ja. op, maar echt met mm -hmm. name het relevant interacteren met klant op het moment dat het van hun, heel erg belangrijk is, ja, en dat gaat bijna altijd over dienstverlening en daar waar het kan natuurlijk ook een keer als we denken van nou dit product is nu heel interessant voor jou, je gaat op vakantie, heb je al een dag aan je doorlopende reisverzekering, of je, houdt al, je bent al een tijdje aan het sparen, en moet je nu langzaam rond in de, uh, gaan nadenken over het instappen in rouwbank weer beleggen, ja, dan komen dat soort natuurlijk productberichten ook langs. Uh, dat organiseren we door eigenlijk uh, de competenties van marketing uh, van IT of dat noemen wij in dit geval Digital Customer process, uh, Processes, en van data en analytics om die op een goede manier aan elkaar uh, te verbinden, dat noemen wij het business team, wat kijkt naar, uh, naar digitale marketing en mm -hmm. infrastructuur, waarbij marketeers met name natuurlijk het, ja. moeten zijn in het prioriteren van boodschappen, in het, uh, ook het juist formuleren van die offers die ook één op één kunnen worden uitgeserveerd. En dat is natuurlijk wel zo langzamerhand een complex verhaal. Ja. Hè? Want je hebt natuurlijk de klant, het kanaal en het moment, plus nog het product. Dus eigenlijk een vierdimensionale vergelijking die je moet gaan op, uh, optuigen. Uh, waarbij die op allerlei manieren ja. natuurlijk uitserveert richting 8 miljoen klanten. Dus dat is toch wel, als je daar een visuele vormgeving van maakt, een steeds complexer deel. En is dit maar wel tegelijkertijd een steeds belangrijker deel van de marketingambacht. Ja, helder. En jullie werken ook met tribes, hè? dus dat je cross-functioneel mensen in elkaar, uh, bij elkaar laat werken over producten, techniek en marketing heen? Ja, we, ja, we werken in tribes en in squads. En in squads zitten natuurlijk, uh, binnen een tribe zitten verschillende disciplines die uh, proberen om uh, een bepaalde opdracht in uh, twee weken in ritme uiteindelijk op te leveren. En al die opdrachten van de verschillende tribes, die moeten dan natuurlijk corresponderen met de doelstellingen van de tribe en uh, ook in het studie ja. van de targets, die uh, marketing in dit geval. Ik wil even doorpakken op het marketingteam. We zijn, hebben net al even gesproken high over over uh, het opereren in, in squads en teams en, en crossfunctionele or organisaties. Um, nou, wij doen deze podcast ook samen met Frank Watching uh, en uh, daar uh, publiceren we altijd even een poll vooraf aan, uh, aan de opname... om te vragen wat, uh, wat de kijkers en, uh, en lezers bij uh, Frank Watching uh, graag willen horen. En die zijn heel geïnteresseerd in ja, hoe je eigenlijk het marketingteam en de werkwijze uh, heb georganiseerd en vooral ook even richting de skills en de competenties hè? want de lifetime value of, of de, uh, ja, de skill value uh, uh, is natuurlijk uh, snel uh, aan verandering onderhevig in marketing, ja. uh, dus ik ben even benieuwd uh, nou goed, je had het net al over die academy om in-house uh, te opereren ja. maar gewoon even in brede zin van is, is jullie aanpak om nou, alles te in hè? wat je bijvoorbeeld bij uh, uh, wij hadden de CMO van bol.com uh, eerder dit jaar in onze podcast ja. die heeft een enorm uh, ja, team van meer dan 350 mensen. Terwijl Mastercard, hè, daar hadden we ook de CMO uh, dit jaar, nou, ja, die heeft een marketingteam van drie mensen. Nou, nou. Um, dus wat is een beetje jouw kijk zeg maar, op de ideale marketingorganisatie om heel dynamisch uh, te kunnen opereren in dit snel veranderende landschap? Ja, ik vind eigenlijk dat alle kerncompetenties die marketing nodig heeft, dat je die echt in huis moet hebben. Mm -hmm. dus kerncompetenties gaan, uh, gaan op het gebied van digitale marketing, content marketing. Echt generiek marketing management, hè, gericht, uh, gericht op het optimaliseren van Customer Lifetime Value. Dus uh, echte generieke marketing ja. moet echt in huis zijn. Daar moet ook een heel strak opleidingsprogramma op zitten, bijna zo alle la Ajax. Zodat iedereen eigenlijk hetzelfde spel speelt en dat het niet uitmaakt of een marketeer bij private banking aan de slag is. Of voor een product als hypotheken of voor starters, zzp'ers of misschien voor een leasing, uh, een leasing funnel. Dat moet eigenlijk altijd hetzelfde zijn. Vandaar ook hè, die aandacht van uh -huh. de academy. Alles wat niet echt te maken heeft met generieke marketingcompetenties. Daarvan maken we eigenlijk altijd um, de call of we dat uh, insourcen. Uh, of juist outsourcen. Hè. Dus insourcen is een flexibele schil in huis halen van experts. Outsourcen uh -huh. is het echt buiten de banken neerleggen. Uh, en in die zin hebben we eigenlijk een hybride model. Strakke, hele strak geregisseerde cellen met mensen die die kerncompetenties in huis hebben. Kijken welke ja. flexibele schil we in huis nodig hebben om bepaalde uh, efforts of een bepaalde ontwikkelslagen te doen. Uh, uh, uh, en ja, wat zijn werkzaamheden die we beter buiten kunnen doen. Omdat ze of niet tot een kerncompetentie horen, of omdat er zo verschrikkelijk veel ontwikkelingen op zitten. Dat we het überhaupt buiten moeten doen. Dat het onmogelijk is om dat van binnen bij te halen. Dus dat is denk ik een beetje ja. het hybride model waarin wij waarin wij werken. Uh, ja. Waarbij we. Uh, uh, uh, proberen om ook echt zoveel mogelijk loopbaanpaden voor marketeers, intern, ook uh, te faciliteren. Ik zou het heel erg leuk vinden, eigenlijk in de toekomst zo, dat gebeurt nog heel weinig, maar dat marketing, uh, dat organisaties die op een bepaald volwassenheidsniveau acteren, en uh, marketeers aan elkaar zouden uitlenen. Ik zou het wel heel mooi vinden als marketeers een kom oh ja. gewerkt zouden hebben, voordat ze weer terugkomen op ja. de Raalbank of vice versa. Dan zie ik heel, ja. uh, heel veel toegevoegde waarde in omdat het verrijken van het mark de marketingblik wel heel, belangrijk, wel heel belangrijk is. Kun je zeggen, ja, dat doe je door mensen van buiten binnen te halen. Dat doen we ook. Maar ik vind ook mensen die al een tijdje in hun bank acteren, dat die op een gegeven moment toch weer over de horizon moeten kijken. En daar kan het insourcen en het outsourcen van werk ook bij helpen. Um, ik wil... Ja, het is een mooi, uh, mooi model. Ja, ja ik heb, uh, toen ik zelf een uh, marketingteam bij uh, JP Morgan in New York uh, uh, leidde, hadden we ook een. Uh, een uh, Kantoor aan een team in San Francisco. Ja. En uh, ja. daar deden wij, zeg maar, alle relaties met uh, LinkedIn en met uh, ja. Facebook en uh, Google. Ja. En wat we dus ook vaak deden, is dat ons team gewoon daar zat. Uh, en daar dus aan bepaalde, nou ja, first- en third-party integratieprogramma's ja. bijvoorbeeld werkte. Ja. Um, ja. En dan, uh, en maar dan krijg je natuurlijk ook gewoon qua cultuur krijg je een heel ander uh, gevoel mee, wat ook weer vooral wat betreft motivatie maar ook de way of working, heel inspirerend was. Ja. Uh, uh, dus een mooi model. Ja, ik heb het hier in Nederland nog niet gezien. Een goed initiatief. Nou, Daar uh, nou. moeten we eens verder over nadenken met een paar andere CMO's. Dat is, dat is, um, ik denk dat dat heel, heel goed is. Zeker als je mensen kan vinden, CMO's, die allemaal hetzelfde, een beetje, in marketing een beetje hetzelfde volwassenheidsniveau heeft. Hè? Want dan kan je ook heel makkelijk kan je ook ja. daarop instappen. En die loopbaanpaden hè, die we echt ja. hebben, die gaan ook door de teams heen. Dus wij vinden het ook belangrijk dat mensen ja. niet jarenlang in private banking blijven werken of voor financiering bedrijven, maar dat ze dus ook echt na één, na 2, 3 jaar al echt weer een andere job oppakken en in principe een andere uitdaging krijgen en nog steeds binnen dezelfde organisatorische context. En daar sturen we, ja, sturen we heel veel op. Hè. Dus ik heb een keer een podcast gehad, dit is misschien bijna een beetje de Ajax-school. Nou, ik ben geen fan van Ajax, maar... Dat doet echt wat maakt er geen niet te zaken, maar het is wel echt die filosofie. Uh, ja. Ik vind dat de organisatie eigenlijk ook verplicht is om onze eigen marketeers op te leiden. Nou, ik ben als CMO nog van buiten gekomen, maar ik vind dat de eerstvolgende CMO van Rabobank die moet echt van binnen komen. Mm -hmm. Helder. Ik gewoon niet ja. vandaan, hè? Dus ik denk, uh, vroeger moesten we CMO misschien veel meer nog op uitvoering en zo kijken. Ik denk. Naarmate marketing steeds complexer wordt en steeds belangrijker wordt, is het zetten en transformeren van organisaties, opleiden van mensen. Met een bepaalde visie wordt steeds belangrijker. Ja. Als taakonderdeel van het Chief Marketing Officer. En ik vind zo'n. Yeah, ik zou heel graag een office hebben in San Francisco of, of, of zoiets, want dat is precies wat ik bedoel. Ook omdat het ervoor zorgt dat die verfrissing ook in zo'n team komt, hè, Louise? Dat zal bij jou ook geweest zijn toen. Ja, absoluut. Ja, en het heeft ook te maken met het, uh, het aantrekkelijk zijn als werkgever. Uh, want je merkt gewoon, uh, en dat zie je hier ook heel sterk, Er is natuurlijk een enorme war on talent. Uh, er zijn een hoop mensen die ervoor kiezen om in marketing en product, om freelance te werken. Dus die flexibele laagconcept waar jij het over hebt, nou ja, daar spelen wij als Maas natuurlijk heel erg in en groeien daar ook hard in bij grote organisaties, om dat gewoon turnkey te faciliteren. Um, maar wat je ook ziet is dat... Um, uh, ja, je moet ook echt iets extra's bieden uh, als, uh, de, voor, voor ondernemers om, uh, of oh, sorry, voor uh, employees om in huis te werken. En in de vorige uh, podcast met de CCO van Vodafone van hebben we daar ook veel over gesproken. En die zijn ook met een vergelijkbaar ja, in-house academy bezig. Dus dat is denk ik een hele mooie trend die je ziet. Maar ik denk de next level wat jij schetst, om dan toch ook die nieuwsgierigheid van hoe doen ze het elders. En vooral ook naar ja, hoe werkt zo'n cultuur, hoe werkt. Uh, um, niet zozeer misschien qua skillset ontwikkeling, maar meer wat betreft, uh, hoe, hoe werk ik efficiënt samen in zo'n snel veranderende landschap? Ik denk dat je daar heel veel kan leren door gewoon buiten de deur met andere mensen, andere vakgenoten samen te werken. Ja, ja ik heb het ja. wel als de ambitie. Uh, Marketeers zouden eigenlijk voor hebben, moeten willen werken, omdat ze we de beste opleiding krijgen voor marketing in dienstverlenende sectoren. Als je bij ons uh, ja. vijf jaar gewerkt hebt, dan ben je als het gaat om marketing van diensten, dan is eigenlijk, dan is niks meer nieuw voor je. Dus dat is ook wel echt de ambitie ja. die we daar neerleggen. We hebben bijvoorbeeld onze eigen academy manager heeft onlangs, ik geloof, zo'n beetje tien collega's begeleid bij het uh, afronden van een Nima opleiding. Dat doen we allemaal in huis. Dat stimuleren wij, ja. maken we afspraken voor, krijgen we ja. opdrachten voor. Dus het hebben van een academy ja. zelf is, is, is, is vaak ook nog een soort, maar wij leven en, en, en, en wij ademen ook echt uh, die academy door de hele... We van de bank heen. We zijn zelf bezig met een initiatief om binnenkort 3000 professionals, collega's van ons binnen Operations, om die te trainen in klantgedrag. Nou, dan gaat het echt over een schaal ja. waarin je ja, marketing, flavors of een marketing competence, ook door de hele organisatie heen gaat, gaat, gaat verweven. Ja, steeds belangrijker natuurlijk, hè? Ja, want daar zie je natuurlijk ook weer de convergentie van hoe doe je je Twittercare bijvoorbeeld, hè? Wat ja. typisch zo'n uh, zo onderwerp is, want natuurlijk tussen service en, uh, en marketing uh, inzet. Ja. ja, en daar is, uh, dan moet je die, die marketingcompetenties uh, natuurlijk ook trainen. Ja. Hey, ik wil nog eventjes kort doorpakken op die flexibele laag waar je het over had. Want kun je eens wat voorbeelden geven over ja, skills of vaardigheden of, of juist ervaringen die je heel graag ziet in zo'n flexibele laag? En hoe organiseer je dat dan? Ja, daar, daar zitten, ik denk, drie, een drietal skills die daar natuurlijk, die daar echt, uh, uh, die we daar vaak uithalen. Um, dat is propositiedesign. En dus uh, uh, werken uh -huh. naar een customer value proposition. Wat, um, uh, wat waar externe skills en externe visie, soms uh, toch uh, de interne, de interne, het interne denken net een stapje verder, uh, net een stapje verder helpt. Tweede is uh, ja. uh, het uh, uitbouwen, managen en de continu challengen van onze digitale marketing foundation. Want daar moeten we natuurlijk continu op uitgedaagd worden om extra uh, stappen uh, uh, te zetten. Uh, dus daar, zit ook, uh, daar, wordt, daar wordt ook echt met partners gewerkt om te kijken of we ja, echt nog een beetje voldoen aan de huidige standaarden. Nou, dan zal je zien dat de telefoon gaat. Ja. Um, ik zal even het voor afzetten, denk ik. Hè? Ja, helemaal goed. Sorry hoor. Moeten we even uit. Geen probleem. Ja, dan doen we het even over oh, dit nou. stukje. Okay. Dan doen we het even ook. De drie competenties die we in de, in de externe schil um, uh, vooral opbouwen, uh, Louise, zijn uh, allereerst de propositiedesign. Het echt werken aan uh, de uh -huh. customer value proposition. Daarvan is externe. Ja, dat is gewoon leuk om extern perspectief uh, daarbij te halen. En, en, en ook om de, nou ik noem het toch de, vaak overtuiging en conventie intern op een goede manier te challengen. Tweede, wat we ja. veel van buiten binnen halen, is op allerlei aspecten binnen onze digitale marketingcompetentie om daar scherp te blijven. Doen we nog goed op remarketing, mm -hmm. doen we nog goed op, Nou noem we alle verschillende onderdelen maar op die daar, die daar zijn. Is onze infrastructuur nog up-to-date, klopt onze architectuur nog, ons landschap nog, zijn, hebben we de juiste systemen in huis, enzovoort. En het derde waar ja. we het veel op doen, is toch op, ik noem het maar een beetje, intelligentie van activatie. Dus Marketeers intern vergeten vaak hun eigen sterke kracht, uh, dus uh, uh, komt ons merk, ons merkgedachte, onze merkfilosofie, komt die op alle plekken ook wel terug. En dan is het soms ook wel leuk om daar als externe naar te laten kijken en mee te laten draaien, omdat die vaak nog veel ja. sterke kanten van een bank, of van ons in dit geval, zien dan wanneer dat dagelijks in, in ja, ja, nou mooi om te horen door het ja, doet me heel erg denken aan wat ik bij Google altijd hoorde van de uh, best people don't work for Google. Dat is natuurlijk een bold statement om te maken oh. uh, als je Google bent. Uh, maar ik hoor heel erg in jouw antwoorden ook dat je ja, van buiten naar binnen heel erg omarmt om gewoon dat eigenlijk te zorgen als een accelerator, maar ook een frisse blik ja. uh, maar gewoon ook you don't know what you don't know om uh, ja, heel erg eigenlijk vanuit een coöperatieve inslag, ja. zeg maar ook je marketingmachine uh, aan, aan de tot een hoger niveau te brengen. Ja. Dus uh, dank je wel voor al je inzichten daarin. Als laatste vragen wij ook altijd, omdat we veel ook jonge, ambitieuze uh, marketeers als luisteraars hebben ja. um, stel jij bent weer 20, 25 en um, wat voor een advies zou je um, ja, jezelf hebben gegeven of uh, de luisteraars die die in die leeftijdscategorie zitten om ja, een, een, een goede, solide carrière, uh, perspectief te hebben als marketeer? Oh, ja. Ik zeg altijd maar, ik zou mezelf met de competenties die ik destijds had nooit aangenomen hebben als marketeer. Want ik, was, ik ben maar even ik noem, mm -hmm. een ouderwetse advertising jongen. Hè, dus ik ben begonnen in, het, in, in de reclamekant van het vak. Dat je nog gewoon vier, hè, een lente, ja. de zomer, een herfst en een wintercampagne, schreef je een brief en zocht je een productje bij en dan. Uh, je leuk creatief idee, vloog je naar uit Afrika, voor je het weet, had je een campagne. Dat is, dat is, Precies. Dat is wat, ik, wat ik deed. 25 jaar later is marketing eigenlijk bijna een door IT gedreven vak geworden... waar digitalisering waanzinnig heeft toegeslagen. Ik denk dat het een veel mooier vak geworden is... omdat de verbinding tussen resultaat, impact en marketingactie steeds tastbaarder wordt. Waarbij ik tegelijkertijd denk dat de relevantie van een merk... en ook een above line advertising... Alleen maar toegenomen is door digitalisering. Ik denk dat daar wel wat misrekeningen plaatsgevonden hebben. Hè? Mensen die zich nou, doen, vertalen gewoon alles digital. En digital hebben één op één onze return on investment. Maar ook in digitale kanalen moeten mensen gestuurd worden door hun brein. En voorkeuren ja. in het brein sturen ook digitaal. Dus vandaar mijn focus op merken. En die zullen naar de toekomst ook heel belangrijk zijn. De drie grote skills die ik ja. mezelf zou aanleren of die ik mezelf zou toewensen als ik zou mogen solliciteren bij, Norma, maar even, Hello maas of waar dan ook, is dat ik veel meer van data af zou weten. Ik denk data, uh, en uh, niet, alleen, niet zozeer technisch vergaren van data, maar hoe kan je data gebruiken om verrassende inzichten te destilleren. Ik denk dat de capability is die voor marketeers in de toekomst toe heel belangrijk is. Tweede capability die alle marketeers nodig hebben, hè, dus dat is misschien een wat harde capability. Tweede capability is die marketeers die een carrière willen maken nodig gaan hebben is creativiteit en dan niet creativiteit in ja. de traditionele zin van ik kan een leuke, een leuke zin schrijven of een mooi plaatje maken, maar echt creativiteit in denken. Om uh, mm -hmm. echt kunnen opdenken en uh, trends in de maatschappij op een bepaalde manier kunnen spiegelen, zodat ze relevant worden voor klanten en misschien voor het bedrijf, hè. ook om zowel vanuit klantbehoefte als klantbelang te kunnen denken. En het derde aspect ja. wat ik als marketeer zelf zou wensen is echt een heel grote interesse in het verdienmodel van het bedrijf waarvoor je werkt. Ik denk dat marketeers in het verleden te veel aan de rand van het bedrijf hebben gestaan... en niet goed begrepen hoe het bedrijf echt werkt. Uh, en ja. natuurlijk hele mooie voorbeelden van... waanzinnige toonaangevende marketeers als Tex Schunning, die iedereen twee dagen... lang stuurde bij een huishouden om te kijken hoe de koelkast eruit zat. Zag. Nou, dat zijn aspecten waarvan ik altijd vind... marketeers moeten midden in de business staan. Dus marketeers moeten weten, in mijn geval hoe een hypotheekproduct eruitziet. Marktes moeten weten hoe, mo hoe het uh, werkt om geld te besparen. Mensen moeten weten wat het rendement op belegging is, et cetera. Dus dat laatste vind ik ook heel belangrijk. Dus echt data, hoe werken data, hoe kun je er patronen uit halen, enzovoort. tweede is creativiteit, creativiteit van denken. Uh, dus een ander niveau dan uitvoerende creativiteit. Daar kan je inkopen, kopen, uitvoerende creativiteit. Ja. En het derde aspect is echt verbinding met het verdienmodel van de business. Want als je dat goed begrijpt, kan je kijken naar klant en ook maatschappelijke impact... om je op een goede manier te optimaliseren. Ja, waanzinnig. Nou, We konden deze podcast, denk ik, niet beter afsluiten met drie hele mooie pilaren... waarop je een hele succesvolle marketingcarrière kan bouwen. Dank je wel, voor al je inzichten. Ik wil je veel succes wensen in 2022. Ja, Nog een tipje voor de sluier, wat, wat jullie gaan doen, campagnematig, thematisch... Uh, dat je alvast wil delen? We gaan begin januari live met uh, een, een hele mooie campagne over wonen. Waarin denk ik uh, ook mooi de coöperatieve raambank laat zien dat uh, wij ook echt weer uh, op belangrijke maatschappelijke thema's stappen vooruit zetten. Die goed zijn voor onze klanten en goed voor de wereld om onze klanten heen. Ja, nou, hartstikke mooi. We zullen het zeker zien. Uh, dankjewel en uh, alvast uh, al, het, uh, al het beste voor 2022. Ja, ook Louise. Dankjewel.